KZ is een familiebedrijf, dat in 1973 is opgericht. Wij zijn gegroeid tot een wereldwijd leverancier van machines voor wegen- en doseeroplossingen en procesautomatisering. Wat je in de markt ziet, is dat er steeds meer vraag komt naar beheerste processen, waarbij de kwaliteit van het voer, de samenstelling nauwkeuriger bekend is. Voor onze eigen werkprocessen betekent dat wij altijd streven naar bewezen oplossingen. Dus hergebruik van oplossingen die we al eerder hebben gezien. En daarin stap voor stap verbeteringen maken. En het liefst ook niet verbeteringen die je op een bierviltje bepaalt... ...maar verbeteringen die je uit de data, uit de metingen kunt afleiden. En dat is eigenlijk wat we iedere keer willen gebruiken. Kijken van wat is de kosten, wat is de doorlooptijd om een machine te realiseren... ...en welke dingen hebben dan lang geduurd dat we zeggen oh, dat kan beter. Data geeft inzicht in je proces als je het op een goede manier gebruikt. En uh, op het moment dat je inzicht hebt in je proces, dan kan je zien wat de invloed van verandering is. KHC is uh, als machinebouwer uh, al een flink aantal jaren bezig met het digitaliseren van het tekenpakket. We zijn uh, Een jaar of tien geleden zijn we met Solid Edge begonnen. Wat fijn is aan Solid Edge is dat we, dat we hiermee onze machines uh, volledig op kunnen bouwen in een, uh, een 3D-omgeving. Hierdoor kunnen onze engineers de machine volledig zien voordat die gemaakt wordt. Volledig uitdetailleren, bewegingen controleren, interferences controleren. Alle varianten van de machines die hierin voorkomen kunnen we voldoende snel genereren en richting productie brengen. En daarmee kunnen we dus in de machinebouw flexibiliteit naar onze markt, naar onze afnemers bieden. Terwijl het intern eigenlijk goed herbruikbare modules zijn. Een van de volgende stappen die we willen gaan uitvoeren, is groeien van een engineeringbedrijf... ...wat oplossingen klant specifiek maakt op grond van bekende oplossingen... ...naar configure to order, waarbij we echt samenstellen uit bouwbare blokjes die we al eerder gemaakt hebben. Dus nog meer standaardisatie van de processen. Voor ons zelf is het veel eenvoudiger. Uh, en voor de klant betekent het, als het goed is, lagere prijzen, snellere, uh, snellere levertijden... Een van de vernieuwingen die we ook de laatste maanden aan het doorvoeren zijn, is Teamcenter vanuit de engineering afdeling verder over het bedrijfsproces heen trekken. Zodat het ondersteunend is voor de werkvoorbereiding, ondersteunend voor de inkoop en dat het ook op de werkvloer daadwerkelijk gebruikt wordt om de engineeringinformatie beschikbaar te hebben. Een groot voordeel is dat wij nooit meer uh, plaats kwijt zijn en als wij revisies maken van machines dan... Is het gewoon snel geüpdate, kunnen wij ook de documentatie sneller updaten. En ja, zijn er kortere looptijden naar de uh, service toe, eigenlijk naar de klant als hij om een update vraagt. Ik denk dat ik meer dan de helft van de tijd uh, bespaar die ik kwijt was. We hebben altijd Eén bron van informatie en altijd actuele informatie. Op het moment dat de engineer constateert dat iets anders moet, dan doet hij de aanpassing... ...en er wordt meteen over het hele bedrijf is de informatie beschikbaar. Nooit meer verouderde tekeningen, nooit meer problemen met ontbrekende feedback... ...want al die lussen worden veel korter, dus je krijgt hogere kwaliteit. Over vijf jaar is KSE nog steeds het familiebedrijf in Bladel. Uh, en ook nog steeds, een wereldwijde klantenkring, waar wij uh, oplossingen leveren die bewezen zijn. Ja, de machine draait goed. Ja, de fabriek draait goed. Oh nee, er is iets fout. En dan ga je als op Google Maps, dan met je vergrootglas, dan zoom je in en dan daar heb je het probleem gevonden. Ja, daar moet ik even iets veranderen. Nou, dat hebben we over vijf jaar allemaal waargemaakt.